En het is uh, zaterdag. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. vandaag Boris rijden. Mijn moeder gaat Vrona rijden. We hadden vandaag eerst van plan om op buiten te gaan, maar we willen geen takken op ons hoofd. Want wij gaan. Ik ga Boris spullen pakken. En Boris. En ben ik uh, bij jullie terug. Heb je zin in deze week? Doe Dan blijf omhoog. Abonneer op ons En klik op belletje. Ik vind het belletje in Duitsland heel erg fijn. En dan uh, tot zo. springen en een beetje balkjes lopen zo dus dat was heel erg leuk en toen moest ik even opbouwen toen zei ik tegen Clive: nou misschien kun je even met de stappen maar toen zat hij zo te stralen dat ik dacht nou weet je wat doe jij het maar volgens mij vond je het wel leuk of niet ja ja hij vond het leuk dus dat is helemaal geinig vrouw vond het ook prima Tess had iets minder enthousiaste nou kijk Boris is een super knappe dressuurpommie en in de dressuur zou hij heel hoog kunnen komen Springen, dat moet hij nog leren. Maar ik heb niet zo heel veel gedeeld in het geval met springen. Voor kwaad. Nee. Nee, en Boris. Boris is best een passie. Ja. Tess en Boris moeten nog even leren gezamenlijk gezellig te doen. Maar voor de rest, Dédit hartstikke praten, jongen. Ja. Nou, daarna hebben we ook nog. Bakjes. Ja, bakjes. En de cafélette, dat ging allemaal makkelijk. Na die sprong, denkt hij, ik kan alles. Blondie staat in de stad wonen, want ze heeft vandaag vrij. Uh, zoals ik zie, Frona loopt heel erg naar achter, Blondie hoort naar voren. Story of her life. Ik heb lekker gereden, Boris. Ik ben blij mee. En eh... Uh, ik is kan rot naar weer. Dus, wat? Het Het rot weer. En ik ga er naar Wissing toe. Het is vandaag, oud. Maandag. Gisteren had ik het gefilmd. Ik weet niet meer waarom. Maar ik ga vandaag Verona rijden. Er is Verona. Zo. Ik heb mijn spullen geplakt. Geplakt. Ja, geplakt. Nee, gepakt. En ik heb van plan oh. om vandaag zonder zadel te gaan rijden. En nee, ik ga het hier neerzetten. Ja. Wat heb je? Oh, oh, dat was Tessa die er bijna naast lag. Wat heb je? Ik heb nog nooit mijn eentje. Zo. Ach, Gossie. stop, stop, stop, stop. Kijk nou wat ze gedaan hebben, arm paard. Ja, ik vind het zielig. Zo. Ze zie je, je, oh, je hele haar, al je hele haar, eraf. Waarom doe je dat? Ach, Gossie, waarom doe je dat? Stop daarmee. Ze dus vinden het wel leuk nog geloof ik. Nou, gaan rijden. Ik vind dit wel een beetje zielig. Ik heb corona de haren. Ja, stop ermee. Waarom doe je dat? Ik hou me hier vast. Oh, Nou, misschien moet je toch maar een, hoe heet zo'n ding? Nekroop. Ik heb het warm. Kijk je een beetje uit als een schrik, lig je er helemaal naast. Doe dit nooit thuis jongens. Trek geen vest uit als... Uh... Oh. Nou. Ik TikTok? heb net een van de um, belachelijkste TikToks gemaakt. Oh going on inside your head. Wat? Oh, die. So, ja, ja, dat is wel leuk. En uh, ik die hobbelen, die is zo een jumpy probeert te maken. Oké. Okay. is geweldig. Geweldig. Nou, rij je maar. Oh ja. Nou, Verona die heeft de sloop weer gevonden. En Lonnie die het een beetje gek. Lonnie is een beetje hupt zich vandaag. Alleen precies, of de camera aanzetten het dan niet. Nee, dat gaat straks. En daar is Boris, is lekker buiten. Zo, ik heb Verona gezeten zonder zadel. Dat heb jij gefilmd? Ja, zeker. Um, het ging verrie fantastisch. En ik zie jullie morgen weer. Het is half zeven s Want wat gaan wij doen? Oh ja, tegen mij. Ja. Uh, foto's maken. Ja. De rozenstruiken staan in bloei bij de van Instagram maar ook op Facebook en YouTube is het fijn om wat foto's te hebben. We kunnen steeds een fotograaf voor laten komen, alleen dat is natuurlijk wel vrij prijzig en ik heb een goed fototoestel. Ik kan niet goed foto's maken. Maar als ik er gewoon heel veel neem, dan zit er altijd wel een goede tussen. Natuurlijk is dat niet van het formaat dat een fotograaf maakt, maar in juni, nee begin juni, komt Sabine weer. En die gaat weer een paar foto's maken die echt voor ja, bijzondere gelegenheden zijn, laat ik het zo zeggen. En wij gaan nu gewoon even foto's maken met verschillende kleding en ja, ik denk Boris en Blondie, of alleen Blondie ligt eraan om tijd te hebben eh, bij de mooie rozenstruiken van Margotten. Nou, ik weet niet wat ze precies aan het doen is, maar... Oh, een subject. Blondie eh, is inmiddels schoon behalve de manen, dus ik ga de manen nog even komen en dan gaan we een paar fotootjes maken. Nee. is dinsdag vandaag ja zeker en deze week is een beetje een zorgweek dus we hebben de osteopaat en we hebben de tandarts en ze hebben wat veel vrij dus ook vandaag ze gaan lekker op de wei. Boris is gereden door Daan dus die is wat minder vrij Blondie is gisteren nog gereden door Daan. Rona is gisteren gereden door Tess en vandaag is ze dan vrij en Blondie is ook vrij en dan morgen de tandarts. Donderdag de osteopaat. En dan krijgt ze wel beweging hoor. Ze dus gaan lekker even uh, uh, losjes aan een hals, aan een longeerlijntje om even de gangen te doen. En stap eraf gelopen. Vooral voor Verona is dat heel belangrijk, maar ook voor de anderen. Zodat de uh, sedatie er sneller uit is, maar ook om ze soepel te houden na de osteopaat. Uh, Test, die gaat Boris nu op de wei brengen. Dus ik draai om. Doet u maar lopen dan. Hi. Ik mocht een beetje vies heeft in de wei gerold. Ja, die moeten we eigenlijk eventjes in de wasmachine gooien. Dat is het voordeel van deze Bucas halsters. Die gooi je gewoon in de wasmachine. En Met dan ook. Bucas shampoo. Ja, en dan en de ook. Bucas conditioner. Nee, de conditioner doe ik niet bij de halsters. En dan worden ze gewoon schoon. En kun je ze weer gewoon gebruiken. Dus dat is altijd fijn. Uh, ja, naar de wijk. Het zonnetje schijnt weer! Oh. De paardjes zijn inmiddels van de wei. Ja toch? Jazeker! Oeh, er zit een beetje, een beetje gelicht op een neus. Oh. Paardjes zijn van de wei, wij gaan naar huis. Tot morgen. Woensdagochtend, half zeven, een beetje vroeg. Maar de tandarts komt voor Blondie en voor Verona. En daar moet toch iemand bij zijn natuurlijk. Normaal gaan we altijd filmen op woensdagochtend. Maar door omstandigheden is dat vandaag niet zo. Dus voor de Arco, voor dat nieuwe project. Dus ik ga nu alleen voor de paardjes heen en weer. Vanmiddag komt Elisa. Die gaat met z'n longeren. Gewoon aan het hals gewoon lekker rustig bewegen. Want Vrona heeft sowieso natuurlijk beweging nodig. Maar voor die pony is het natuurlijk ook wel even lekker. En die gaat ook Borges even doen. Dus Tess is vandaag een keer op woensdag. Aardloos, dat gebeurt nooit, maar vandaag dus wel. Zo, inmiddels weer thuis van we een ochtendje tandarts. Uh, na de tandarts, die was denk ik om kwart over acht klaar of zo, hebben ze in de paddock gestaan tot negen uur toen tot tien uur in de stapmolen, omdat ik graag dat de sedatie echt helemaal weg is voordat ik wegga. En daarna konden ze lekker op stal gaan eten. Ik ga aan het werk en dan zien we jullie morgen weer. Alice, wie nou? Alice, wie nou? Alice? Alice? De hond uitlaten. Weer er kwijt in het hoge gras. En ja, ze heeft pillen gehad hoor, Goeiemorgen, het is vandaag donderdag. De osteopaat komt vandaag, We ben nu Alice aan het uitlaten. Vrije week voor de paarden, dus eigenlijk weinig te melden. Gisteren kon ik de tandarts een stukje filmen. Ik zou vandaag de osteopaat ook even vragen of ik een stukje mag filmen. En dan gaan ze de wei op. Dus ze gaat vanmorgen naar de goede stad. Druilerig weer, inmiddels morgen natuurlijk de hond uitgelaten. nu onderweg naar de Arkelhoeve. ja, het is een beetje gek, want jullie hebben een beetje te veel met mij te doen deze week, maar ik hoop dat het toch gezellig is. Uh, daar worden alle drie de paarden, dus Verona, Boris en Blondie, die worden behandeld door de osteopaat zo meteen. Uh, vanmiddag gaan ze hopelijk, als het weer het toelaat, nog op de wei. want als het echt heel erg rot weer wordt, ja, dan is het ook niet zo heel lekker om op de wei te staan. maar goed, het zou regen. Denk ik dat het nog wel kan. Het alleen niet heel koud worden en heel hard gaan waaien. Of heel hard gaan plensen. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Uh, ik hoop dat ik osteopaat ook even een paar kleine stukjes mag filmen. Maar dat moet ik nog vragen, dus dat weet ik niet. En dan uh, vanmiddag ga ik met Tess nog even terug. Om de paardjes van de bij te halen. En de hapjes te geven. En dan ziet onze huidige dag er een beetje leeg ja, uit. Ja, misschien ook wel eens lekker voor voor Tess, zoals ik zei, die is wel een beetje moe. En dan is het fijn dat ze eventjes een weekje wat minder kan. En we gaan met de hoorstoor nog TikToks maken, morgen. Dus dat is ook wel leuk met Jane. En dat wordt wel, uh, wel gezellig, denk ik. En leuk. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Het filmen met is mislukt dat was ook de eerste keer, dus ik wilde eigenlijk ook niet gelijk daarmee uh, beginnen. Uh, was wel heel tevreden, was heel fijn. En uh, nu zijn we op stal een paarden hebben we binnen uit de wei. Magnesium was op, pyrogenium was op. Van ik dus die hebben we even van huis meegenomen naar stal. Dat die weer uh, aangevuld zijn hier, Tess. Magnesium, pyrogenium zet ik in de kast. Dank je. Tess is de hapjes aan het doen daar. En ja, ik ga even helpen en de stal vegen. Dan gaan we zo denk ik naar huis weer. Ja. Yeah. Dat de week zo hè? Ja, we zijn maar kort op stal ook. Dat is een beetje gek? Ja, nou morgen wil ik wel wat langer op stal zijn. Dat kan. En ik ga morgen uh, ons uh, jubileum vieren. Oh ja, ook dat. En dan ga ik wel naar huis. Ai! Dat dus. Je bent... oh, dit is een snoer. Er is een nieuw paard op stal. Ze hebben een mini-Fries gevonden in Friesland. En die snor! heet Cesar. En heeft een snoer. Kijk. Dat moet even kijken of op de film kunnen. Hij is natuurlijk zwart. Die moet even... De snor, dit is een snor, zie je. Ze hebben snor. Echt heel gaaf. Het is een vriesje. hij is hartstikke klein. Hij is wel heel kroelerig en heel braaf en heel mooi zwart. En hij is een ruin. En het is een ruin en hij is voor de meneerlessen eigenlijk. Echt? Ja. Oh. Dus hij wordt eerst door Daan een maandje gereden, kijk hoe het met hem gaat. En dan gaat hij waarschijnlijk naar de lessen. Dus uh, welkom Cesar. Oké, okay, ik geef dus de paarden iedere avond slobber. En degene die het er mee het meest van geniet, dat is Kier. Want uh, Kier die eet het niet op zo'n manier, maar die vindt het zo lekker dat hij het gewoon bewaart op zijn eigen gezicht. Kijk, helemaal op zijn neus, helemaal hier. Dat hij het uh, dan s'avonds nog eraf kan likken. En dan uh, vindt hij dat erg lekker. Ik heb de aangesleutel hoor. Ik heb de aangesleutel. Ik ga deze dag afsluiten samen met Cesar. Cesar hier. Ik zie je morgen weer. Morgen is het vrijdag. En dan is de laatste dag van de week. Oh! Ik zit een beetje klem tussen Cesar. Want Cesar vindt de microfoon heel leuk. Ja! Oh! Hij probeert hem op te eten. Oh no! Tot morgen! Vrijdag vandaag, laatste dag van de week. Het is eigenlijk bloedheet. Ik heb het eigenlijk niet zo heet. Dus ik kan mijn vestje in de gaan. We gaan de paardjes even in de molen zetten en dan gaan ze straks op de wei. Spannender dan dit is het gewoon echt niet. Ik ben hier samen met Blondie. Nee, ja. zegt ze. Ik ben er niet. Blondie is niet thuis. En um, Blondie en ik zijn vandaag precies een jaar samen. echt? Nee, nee. zegt ze. We zijn een jaar samen. En uh, ik vind het wel grappig om te bedenken dat het vorig jaar, rond het uh, tijdstip en rond uh, ja, deze tijd, dat het heel, maar dan ook echt heel hard aan het regenen was. Echt, we waren ze zijknat. En dan, uh, nu sta ik in mijn korte broek. En oeh. Blondie me vertrouwde en hoe dat vertrouwen is eigenlijk uit, is uitgegroeid door het band. Dat vind ik ook wel echt heel gaaf, hoe dat is gebeurd in één jaar. Blondie moet erbij zuchten, ik ben er blij mee. Dus het einde van de weekvlog. Wil jij nog wat zeggen aan het eind van deze week? Nee, Ja, het was een rustig weekje door de osteopaat en de tandarts. Dus we hebben heel weinig gereden, of eigenlijk niet geleden deze week. Dus dat is een beetje gek. Ja, best wel. Nog twee dagjes en dan... Yes. Ik zie jullie heel graag weer morgen bij een hele nieuwe zondagvideo. Ik hoop dat jullie erbij zijn. Dus doe uh, een duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal, klik op het belletje en zie ik jullie morgen weer. Doei, doei.